En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Te vaak geven mensen zich over aan zorgen maken zonder te beseffen hoe destructief het is. Als je bij de wortel komt, is zorgen maken een zonde. Zorgen maken komt zeker niet voort uit geloof. En Romeinen 14 vers 23 bepaalt dat alles wat niet uit geloof is, zonde is. Meestal is het zich zorgen maken gebaseerd op één zonde en wel zelfzuchtigheid. Als we ons zorgen maken zijn we gewoonlijk bezorgd dat onze zelfzuchtige verlangens niet worden vervuld. Hoe meer zelfzuchtige wensen je hebt, des te meer je hebt om je zorgen over te maken. En hoe gecompliceerder het leven wordt. God wil dat wij ons simpelweg focussen Hem te dienen. Het is zijn wil dat we ons leven leiden vrij van angstige en stressvolle situaties. Hij wil dat we vrij zijn om hem te dienen zonder meegesleurd te worden in allerlei aardse zorgen. 1 Korinther 7, vers 32 We moeten ons niet door onze aardse zorgen laten afhouden van zijn bestemming voor ons leven. Vraag en bid of God je wil helpen om jezelf te ontdoen van zelfzuchtige verlangens. Dit zal je leven eenvoudig houden en het zal je helpen om je over je zorgen heen te zetten. Dan kun je met heel je hart Gods doel voor jouw leven nastreven. Tot slot, wil je met mij meebidden? Vader, dank u dat u me heeft laten zien dat me zorgen maken een zonde is.